We zijn bij uh, Fietsen voor mijn eten bij Marja van der Ende. En wie is Marja van der Ende? Vertel. Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Marja is heel veelzijdig, maar een van de dingen die ze doet is uh, fietsen voor de eten. Uh, ik heb Wat is dat? Uh, drie jaar geleden een, uh, uh, ja, eigenlijk ben ik een Facebookgroep begonnen. Uh, dat was bedoeld uh, om adressen te verzamelen uh, van uh, stalletjes langs de weg en boerderijen en kwekerijen en kleine winkeliers. Omdat ik uh, mijn eten volledig buiten de supermarkt bij elkaar wilde gaan fietsen. Uh, om meer in beweging te komen, maar ook uh, om uh, het eten meer rechtstreeks bij de bron uh, vandaan te kopen. En uh, om de plaatselijke ondernemers uh, te steunen. En nou ja, die Facebookgroep die groeide eigenlijk al heel snel uit uh, tot uh, een groep van uh, 500 leden binnen drie dagen. Ja, inmiddels uh, zijn we drie, uh, drie jaar verder en zitten al bijna 11.000 leden in het Westland. En... Um, ja, dat het is echt een uh, soort hype geworden. Um, uh, we hadden voor de coronamaatregelen ingingen hadden we al vier actieve regio's in Nederland, waar andere voorfietsers ook uh, gestart waren met een Facebookgroep en een kaart. Ja. En, uh, intussen hebben we er negen en bijna tien. Er is uh, iemand die gaat na zijn vakantie beginnen. Uh, dus ja, we zijn lekker aan het groeien naar landelijke dekking uh, met regionale kracht, noem ik dat. Dus uh, de voorfietser in de regio die gaat op zoek naar adressen en die gaat uh, de groep in beweging brengen om te gaan fietsen voor hun eten. Ja, letterlijk in beweging, hè? Ja, klopt. Voor uh, gezond uh, eten, uh, gezond bewegen... En, uh, en ook de Support Your Locals eigenlijk, maar dat had jij al veel eerder bedacht. Ik had het drie jaar geleden al bedacht. Maar dat zie ik wel. Ik ben nu 15 jaar ondernemer. En uh, ik zie dat met heel veel dingen die ik bedenk dat ik een soort uh, ja, vooruitziende blik heb misschien. Um, als je dat over jezelf mag zeggen. Maar uh, ja, heel veel dingen zie ik dan later terugkomen. En ik denk, oh, dat heb ik een paar jaar geleden al bedacht. En, uh, en ook neergezet. Dus er staat nu ook echt een platform uh, waar we al, al lang aan gebouwd hebben. Dus de website is, uh, ja, die, die, die, we zijn nu met de ontwerpfase nog bezig uh, en ja, dan is die helemaal... Hij, hij staat gewoon al klaar nu, maar met een standaard ontwerp. En uh, ja, ja, straks wordt die nog mooier en nog leuker. En dan, dan uh, hopen we nog meer mensen in beweging te krijgen. Ja. Ik zal hem even ja, ja. de website uh, even in beeld brengen, uh, ja. in dit geval uh, Noordoost-Brabant, ja. waarbij je dus uh, kan zien op welke plekken uh, er een stalletje al uh, ingevuld is. Ja. ja, ik ben op dit moment in Noordoost-Brabant samen aan het fietsen met uh, Miranda van der Wouw, de voorfietser daar. En uh, ja, zo ben ik iedereen aan het bezoeken en uh, daar een soort werkvakantie van aan het maken. Dus ja, ja hoe leuk kan je werk zijn? Uh, hoewel het nog niet eens werk is, maar het is echt een uit de hand gelopen hobby. Uh, maar wel een hele leuke. Dus, ja, inderdaad. En zeker goed weer om nu mee op pad te zijn. En steeds meer mensen die uh, ja, met de fiets op de pad gaan. Ja, daarom. En het is prachtig weer vandaag. En uh, met volle fietstassen en een uh, koeltasje met allerlei elementen erin om het koel cool te houden, ja, fiets ik zo mijn boodschappen bij elkaar. Dus, uh, Kijk. dus ja. ja, ik ben ook al drie jaar niet meer in de supermarkt geweest. Dus, uh, Kijk, aan. Ja. Ja, ja. ja, uh, hoe ben je zo begonnen, uh, die drie, drieënhalf jaar geleden, zeg maar? Uh, dat begon tijdens een vakantie in Zeeland. Uh, ik ging daarheen na een periode van nare familieomstandigheden om even een beetje energie op te doen. En ik had alleen mijn fiets. Uh, mijn vriend die ging naar huis met de auto en die uh, liet mij achter met de caravan. En zo ging ik de regio verkennen. En uh, ja, toen uh, kwam ik uh, boerderijen tegen, stalletjes, kersenstalletjes... En ja, zo, zo ben ik eigenlijk de eerste uh, stappen op het, uh, in de, de wereld van het stalletjesfietsen gaan uh, zetten. Ja. En uh, toen kwam ik thuis en toen was ik nog een week vrij. En toen ben ik begonnen met mijn uh, groep in het Westland om die adressen te verzamelen. Zo. En, en zo uh, ja, is het uh, van iets uh, persoonlijks uitgegroeid tot iets van heel veel personen. En uh, ja, wij werken ook met vrijwilligers die uh, de stalletjespagina's invoeren. Uh, het stalletjesinvoerclubje. En uh, die, die, dat clubje heeft ook een ploegbaas. Dus alle termen die we bedenken, die hebben we met fietsen te maken. Wat hebben zij een? Een ploegbaas. Een ploegbaas? En, ja, een wielrenploeg heeft er ook een ploegbaas. En het stalletjesinvoerclubje heeft ook een ploegbaas. Dat is Aad van Meurs. En uh, ja, die, uh, die is uh, volop bezig om uh, te zorgen dat de kaart uh, netjes ingevuld uh, wordt. En uh, die heeft alle regio's in Nederland, meer dan 125 heeft hij daar ingevoerd. Uh, Aat is gepensioneerd en uh, ja, is gewoon echt een hele waardevolle kracht om erbij te hebben. En zo hebben we een aantal invoerders die hij aanstuurt en de voorfietsers die doen heel veel werk. En verder is het ja, het beheer van de Facebookgroepen. Uh, dus, uh, dus er wordt volop uh, van alles gedaan. En uh, allemaal door vrijwilligers. Ja. Ja, ja. Ik had uh, Ik zal even de website zelf ook nog even in, uh, in beeld brengen. Dat is www.fietsenvormeneten.nl En als je op uh, Facebook kijkt, dan zie je daar uh, de bedrijfspagina. Maar ook de, de regio's die er uh, tot nu toe al ingevuld zijn. En daar kan je dus uh, lid van worden en zo is ook ervaring uitwisselen van andere fietsers uh, in die regio. Oké, okay, super initiatief uh, Maya. En uh, ik zou zeggen, ga mee fietsen voor je eten en uh, laat weten waar je geweest bent. Doei. Tot ziens!